Inmiddels sta ik op de zolder van de getuigen om u te laten zien dat er hier op zolder twee zeer ruime slaapkamers zijn en ook een mogelijkheid tot een walk-in Stel dat u zegt van nou ik heb al die ruimte niet nodig, is de mogelijkheid natuurlijk heel goed aanwezig om er gewoon één grote zolderverdieping van te maken. Via de trap kom ik aan op een verdieping lager en daar vind ik slaapkamer 1, slaapkamer 2 de badkamer en daarnaast de hoofdslaapkamer die tevens een eigen badkamer heeft. Dus in totaal in deze woning op dit moment vijf slaapkamers. Een bergruimte of walking closet waarin u zelf, uh, waarvan u zelf kunt bepalen van wat gaan we ermee doen. Via de trap komt u in de entree terecht. Uh, waarna we via een deur naar de mooie, ruime woonkamer gaan. Waar, uh, zoals u ziet, veel licht binnenvalt door de grote raampartijen. En we kunnen via de keuken, kunnen wij terecht in de diepe achtertuin. En doordat deze tuin zo diep is, heb je eigenlijk de hele dag van je de zon uh, op. En kun je op meerdere plekken in de tuin uh, vertoeven. Of je kiest voor de zon, maar er is ook altijd een... Uh, een schadehoerkantje in de tuin dus dat is heerlijk, vooral op voor hele hete dagen Stijmpeltoet